Zoals jullie weten zijn we best wel bevriend met de familie Koet van Koetlife. Gaan wij ook reviews doen, maar niet van pretparken, Want dat zou een beetje lullig zijn voor het concept van meneer Koet, Ruben Koet en zijn familie Koetlife, Melanie Koet en Jalissa, Jason, Jaden. En dat zou een beetje lullig zijn als wij dat gaan overnemen. Dus dat gaan we niet doen. Wij gaan reviews schrijven over musea in Nederland. En ik hoop dat jullie ook vooral elke week meekijken. Want op de woensdagmiddag om 5 uur komt elke week een video uit. ...van onze allerlaatste museumbezoek en ik hoop uh, dat iedereen uh, gaat meekijken ermee en ik wil groen, want het uh, gaat niet echt hard hier. Ik voel, voel me een vlogger, dan ben ik juist niet een vlogger, ik ben een uh, mediaman. <lacht> Je mag wel praten achter die camera hoor, want dat doet Melani ook, dus dat zit goed. Hé Melanie